Het gaat allemaal goed. Nee, niet Mijn lumpen zijn ook niet in de laag. Nou, Ik kom blijven Ja, hij Geweldig, ik blijf er wel, hè? Absoluut, kijk dan. altijd. Robert Hoosmans. Het was toch wel de verkiezingsstunt van de PVV, ja? Ja, stunt. Het was gewoon een bezoek van Geert Wilders aan Sittard Geleen. En als je in deze periode van het jaar komt, wanneer anders dan op St. Joep? Een markt die bij uitstek symboliseert wat Sittard Geleen doet. was wel een kort hè. Ja, het is altijd moeilijk. Uh, mensen in Den Haag hebben een druk agenda, maar sowieso met de beveiliging en alles uh, zit je. Uh, het is druk. Uh, nou goed, dan heb je korte bezoeken en dat is nou helemaal niet anders. Maar dat geldt voor alle kopstukken van, uh, van partijen, dat die daar uh, relatief weinig tijd voor hebben en hun tijd uh, moeten verdelen over het hele land. Maar hij was er. Hij heeft uh, gezien wat we hier doen. Hij heeft gezien wat, uh, waar Sittard groot op is. En dat is mooi. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest om de Heer Wilders hier in Sittard geleen te krijgen? Ja, zo'n bezoek heeft toch echt wel een flinke voorlooptijd, dan praat je toch echt wel over een aantal weken. Want als je het verzoek hebt besproken en je hebt besproken met elkaar wat je wil gaan doen, ja, dan moet er gekeken worden in dit geval naar de veiligheid. Dus jammer dat dat moet, maar ja, dat is wel nodig. En dan gaan die diensten gaan hun werk doen en die gaan vertellen wat wel en wat niet kan. Die gaan hun plan maken ja, en daar hebben ze gewoon tijd voor nodig. Allebei deze GroenLinks. Boat hem zelfs een folder aan. Dat klopt, GroenLinks boat hem een folder aan. En uh, meneer Wilders is heel sportief en die heeft gezegd, is goed, dan doen we wel gelijk oversteken. En dus kreeg ook GroenLinks een folder van de PVV. Dus als ik het goed begrijp, een coalitie met de PVV en de gemeente dat zit er nog steeds in? Nou, wij doen niemand uitsluiten. Wij gaan met alle partijen na de verkiezingen. Nadat de kiezer gesproken heeft gaan we met alle partijen op basis van inhoud in gesprek. Ook met GroenLinks. En op bepaalde thema's zullen we elkaar best kunnen vinden. Op anderen ligt dat misschien wat moeilijker, maar let's agree to disagree. Vier jaar geleden was minister-president Rutte in CETA. Dat is voor de VVD niet goed afgelopen. Nee, maar dat begrijp ik ook wel. Ik, bedoel, ik zou hem ook niet uitnodigen als ik bij de VVD zat nu. Ik wacht nog steeds op 1000 euro van hem. Nog twee dagen beginnen de verkiezingen. Wat denk je er zelf van? Ja, we doen in Limburg op drie gemeentes mee, Maastricht, Sitter-Geleen en Venlo. Nou, ik sta hier natuurlijk voor Zittert, Geleen. maar de andere twee gemeentes ja, daar hebben we natuurlijk ook bemoeienis mee gehad. Ik denk dat we als PVV duidelijk kunnen maken dat, er, dat we een nieuw geluid vormen, ook voor de raad, dat duidelijke PVV geluid. En ik hoop dat de kiezer dat weet te waarderen woensdag in de drie gemeentes en dat we een goede uitslag krijgen. Maar ik denk wel dat we laten zien, vooral hier, dat dingen anders kunnen en ook anders moeten en dat we dan met deze gemeente veel verder komen. En ik hoop dat de kiezer dat inmiddels van ons heeft begrepen en dat ze ons daarvoor waarderen. En dat ze ons woensdag massaal steunen. Alles goed. Hé, alles goed? Ja, doen we. Ja, hetzelfde en heel veel succes. Prachtige bloemen. Geweld.